Jullie willen niet weten hoeveel shit ik heb meegemaakt voordat ik die kickflip heb geland. Why you mad bro? I ain't mean to make you sad, you're my bad bro. Alex que se rompe el suelo. And what does it mean? We speak English. Yes. It's not possible here with this. Uh, but why not? Because it, and now work is molested. Because it's private is possible in, in, in, in romper el suelo. But The floor is kaput, it's not neutral But this is not private. Okay. No. Nou jij bent gewoon stom. Dat verstaan ze toch niet. Maar uiteindelijk heb ik hem toch geland, dus... Hmm. By the way, wat vinden jullie van mijn sweet new ride? Dit is hem. Zet maar in de comments wat jullie ervan vinden. Zoiets als dit. Oeh, mm. Prachtig.